In Nederland of in Engels? In Nederland. In Nederland. Heel goed. Heel goed. <laughs> uh, deze tentoonstelling. Ja? Exposition. Ja. Dit gaat over mensen die moesten vluchten. Ja. Deze hier. En wat hebben ze meegenomen toen ze moesten vluchten? En mijn vraag aan jou is, wat heb jij meegenomen toen je moest vluchten? Het is dus, uh, de uh, belangrijkste die kan zijn. Water. Water en eten? Ja, water en eten. Wat voor eten? Uh, eten voor... Uh, ...het Hani? Een huh? <laughs> uh, Tahini? Ja, het is... Uh, voedzaam. Voedzaam, ja. Vo ja. Ja, ja, voedzaam. It's, it's rich. In water, ja. Oké. Okay. Dat is alles wat je hebt meegenomen? Ja, in de anders ook Yashi. Ja, oké. Okay. Honskoop. Ja, ja handschoenen. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, dat is goed. Geen mobiel, geen, uh, geen, papieren, helemaal niks. Alleen die dingen heb je meegenomen. Nee, ja, als, uh, Mobiel is ook belangrijk, maar het werkt het niet in jungle of andere dingen. Ja, dus die niet. heb je niet meegenomen. Nee. nee. Misschien dat alles uh, hebben, maar de belangrijkste is voedsel en uh, drinken, water. Ja, ja. water. Ja, oké. Okay. En uh, volgens mij ben je nu, je gaat, je bent nu in Nederland. Ja. Yeah. En je spreekt Nederlands. Ja. Yeah, <laughs> Super. Ik probeer, yeah. ja. Ja, heel goed. Echt heel goed. En, en voel je je thuis hier? Eh, uh, bijna je thuis. Mee. Ja? Ja, yeah, bijna thuis. Bijna. Ja. Yeah. Wat heb je nodig om helemaal thuis te voelen? Mijn familie. Ja. <laughs> en uh, komen die naar Nederland? Huh? So, komen die uh, Komt jouw familie naar Nederland of niet? Ik hoop dat, misschien. Ik hoop dat. Afhankelijk van IND. E van? IND, e ja, e ja, ja, ja, ja, ja, ja. En, en, um, Behalve je familie, except besides your family, je voelt je thuis hier in Nederland. Ja. ja. Ja? Ben je blij met Nederland? Ik ben blij met Nederland, met, midden, met Nederlanders. Ja. Maar je mag je be- beetje, honest. hè? Be- honest. Ja, Everything ja, ja. is okay. Om, om uh, ordelijk te zijn, maar uh, ik heb uh, probleem met Nederland. Je bent hartstikke goed in Nederland, echt? Ja. Maar het kan nog beter. Het kan natuurlijk beter. Ja. ja, ik, ja, wil ja. Ver, ik wil uh, verbeteren. Want waar kom je vandaan? Ik kom uit Iertria. Ja. Iertria. Ja, ja, ja, ja. En um, behalve Nederlands, als je Nederlands heel goed is, denk je dat je alles kan doen in Nederland wat je wil? Ja. Ja? Ik hoop dat. Want wat is jouw passie? Wat uh, wat uh... je passion, ja. Passion. Yeah, wow. Ik ga studeren. Wat ga je studeren dan? Uh, ik ik uh, besloot uh, nog niet, maar ik wil uh, nou gezond, uh... hmm? gezond. Gezond. Gezond. Uh, gezond. Gezondheid? Ja. Gezondheid. Ja. Uh, als, als, als dochter? Uh, Arts? Uh, Pharma's. Oh ja, ja, ja, ja. Maar ik. Dus nog niet. Nee, maar zoiets in ieder geval, yeah, in de zorg. Ik ben bezig met mijn. Nice! Hé, yeah. hey, top! Dankjewel!